I'm fine. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD en morgen En vandaag ga ik op pad als burger, deel 2. Uh, want dat uh, beviel jullie erg goed met mijn trekker en mijn stikstof en mijn voorruit en mijn achterruit. Dat vonden jullie geloof ik wel erg leuk. En ik had jullie vragen wat jullie wilden zien. En daaruit kwam een voertuigbrand en een tweede wat dadelijk in beeld komt En dat hebben jullie al een titel gezien waarschijnlijk als het loopt, hoe ik hoop dat het gaat lopen. Uh, is uh, ook wel, uh, denk ik, iets heel leuks. En dat heb ik zelf verzonnen. We gaan nu meteen aan de slag met een 1 in 2 belletje. Dat horen jullie nu in beeld. En zo meteen ga ik weer met de meldkamer praten. We zijn op de Dutch London Street. En we uh, denk, we zijn de postcode dus 173 uh, nou, ga ik ervan maken. Dat is wat handiger, zie ik. Uh, en we... We hebben een voertuigbrand, we waren hier aan het rijden met onze auto en die staat in brand en die gaan we zo dadelijk, kijken. dan staat dit een beetje, dit is het effect, we kunnen wel vuur inspannen maar dit heeft meer zin, dus we gaan gewoon een simpele autobrand, niks erbij, niks eraan, het is dus gewoon mijn voertuig, Verder, uh, dit, dit gaat zo weer uit, maar als de brand voorkomt, dan uh, maak het weer aan, dus wij zijn een man die met flares gooit en we gaan wel een beetje zeggen van ja mijn auto joh, mijn plus is wat sneller, dit dat, we gaan kijken hoe het loopt. Ik ga zeggen, ik zie jullie zo als we de meldkamer, brandweer aan de lijn hebben. 1 en 2 alarmcentrale, met wie kan ik doorwinnen, politie brandweer of ambulance? Eh, uh, brandweer alsjeblieft. In welke regio bevindt u dit? Uh, Rotterdam, hè. Oké, okay, moment, mee. Te vaak u doorverbinden met de 1 in Rotterdam. Goedenavond, brandweer Rotterdam. Dus precies de locatie van het noodgeval? Eh, uh, waar zitten we? Ja, een of ander terreintje. Uh, ik denk dat ik op de Dutch London Street ben. Ja, wat is er precies aan de hand? Ja ik was gewoon met mijn auto aan het rijden en die vliegt ineens in de fik joh. Je auto vliegt opeens in de fik. Oké, okay. ja. staat hij op dit moment wel veilig aan de kant of staat hij midden op de weg? Nee, ik sta op een uh, zijweg. Uh, is wel veilig. En hoe ver is je auto precies in de brand? Uh, nou volledig toch wel bijna. De hele motorkap al te uh, fik. Uh... Maar nou, kom maar, want hij is eigenlijk net nieuw, dus misschien kunnen we hem wel een beetje maken. Ja, en ik ga de brandweer alarmeren. Blijf dus liefst op een veilige afstand staan van uw voertuig. Ja, maar mijn spullen zitten er nog in. Ja, dat is uh, mijn laptop. meneer, maar ik zou u adviseren om uh, afstand te houden van uw voertuig. Want uh, uw voertuig is waarschijnlijk vol met uh, benzine of andere brandstof. Dat kan uh, eventueel exploderen. Dus ik uh, adviseer u om uh, voldoende afstand te houden van uw voertuig. En mijn laptop dan? Ik snap dat het heel vervelend is, maar uw eigen veiligheid vo gaat voorop. Ja, betaal jij mijn laptop dan? Ik snap het dat het vervelend is, meneer. Ja, stuur die brandweer normaal, nou maar. Zijn ze al onderweg? Ja, dat kan ik zo niet zien. Ik ga de melding nu voor u aanmaken, meneer. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat ze maar snel komen. Postcode 73, als je nog wil weten, trouwens. Oké, okay, dankjewel. Nou, we zijn... Uh, als het goed is, de brandweer gealarmeerd. Ik kan natuurlijk ook niet zien wanneer ze komen, waar ze vandaan komen, hoe en wat. Er rijdt hier nog wel regelmatig wat voorbij. Net zagen jullie al Marsje 7 voorbij rijden. Uh, dus ja, die gaan natuurlijk ook, als ik met die flares te gooien, gaan die daar ook op reageren. Maar... Uh, ik heb die flares gaan redelijk snel uit, dus het is even wachten. We kunnen nog een beetje de brandweer belemmeren. Ook dat hun mijn laptop eruit moet halen, denk dat we dat wel gaan doen. Uh, komen ze misschien nog wat komen misschien nog wat polities, daar een beetje mee uh, aan de gang. Of Marge C is misschien net Marge C gebied. Dus we wachten even af. In principe een goede meldkamer, hè. ik zei niet dat het een slechte meldkamer is, want we kunnen hem niet verder die stuur natuurlijk sowieso politie wel even een de melding is aangemaakt de brandweer komt eraan nee, oké okay, er, super Er komt ook iets van politie of zo want die moet ik al niet hebben hier u wilt de politie daar niet hebben nou oh, ja liever niet natuurlijk hè. Dat zijn niet mijn beste vrienden ja, ze komen u helpen meneer ah, de politie ook ja, ja als Wat u op weg staat komt de politie ook ja uh, liever niet maar goed oké okay. verder is iedereen uit de auto ja ik was de enige in de auto dus staan daar er een inbreker of zo in de ben ik uh, iedereen eruit ja Oké, okay. nee, dat is even belangrijk om te weten dat hij dus op een veilige afstand staat en verder niemand meer in het voertuig. Ja, maar die laptop toch, hè. Ja, Ja, ja ik snap dat het vervelend is, meneer. Ja, ja, goed. Kom maar snel gewoon. Ja? Ja. Oké, okay, doei, doei, doei, doei, U, uh, Wat was ik aan het zeggen? Ja, nou dit was even mijn uh, uitlokken tot er misschien wel politie komt. Dus uh, wellicht dat zo... Uh... Toch nog wat politie extra komt Puur omdat ik zei dat ik het niet wil Ik hoop niet dat die auto dadelijk door die flares en de fik kan vliegen Dat weet ik eigenlijk niet Ja, als dit echt een autobrand was Lijkt wel of de vrijwilligers komen God, zal mij, dit duurt lang Nou, dan kunnen we een reden om boos te worden hè? Nou, oh, daar komen ze Ja, rij maar weer weg jongen jongen jongen. Wat ga je nou daar staan? De brand is toch hier joh? God zal hey. Ja, niks te zien hier politie, rij maar gewoon door. Ach, daar komen zij ook weer. Kut maar als je altijd, rijd toch gewoon eens door mensen meneer de brand wat zit je nou allemaal hier te staan joh daar is de brand toch daar ja praat dan eens eerst met hem joh gek wat een hé. He. ongelooflijk Hij hey, moet je pak dik hebben ofzo mijn auto staat dat te fikken hallo de ah, jee, goeiedag. ja ga eens blussen joh gek hallo ja, neem maar plaats op de stoep ja godsamme, mijn laptop en alles zit erin hoor een meneer die loopt hier ja, dat bij de kamer uh, God, uh, ja, dat ik dan ik dan zit hij, wat Zit Wat weg, zit hij nou te, te praten? Uh, kan uh, hier hieraan. Ja, hij neemt contact op met. Uh, uh, wat is hij incapabel? Die op, ik blus zelf op, al. Dus Waar is die slang uh, hier? Nee nee, nee, nee, nee, blijf maar je Maar uh, desnoods is uh, nooit hey. Negatief is niet gekoppeld. Ga ik doorgeven naar de een over. Snap je ja, toch? Ja, mijn auto cool. in brand staat. Hè? Dat boeit jou waarschijnlijk niet, maar mij wel. Even kijken, wij gaan uh, ons werk uitvoeren. Maar ja, nee, we... uh, blijkbaar niet. Uh, want je zit nou, God op niks te doen. Wij ja, meneer, kom maar gewoon met mij mee. Dan ja, dan is uh, klaar. Jezus Christus. Jou had ik er niet bij ja, gevraagd 180, trouwens, 10, 10, dus 10, ik hoef jou 10. ook niet. Uh... Moet ja, even wat gooien, ja. Ja, ik ook 10, 6, 6. moet even wat flairs gooien, jongens. Ja, er komen nog Moet even weer of of wil ik zeggen dat ik even wat flairs gooien, anders word ik daar ook nog weggetrokken door die... Ja, ik wil graag dat je doorkomt. Er al flink wat vlammen uit de motorkap. Um, staat een ik ga inzetten met een uh, lage druk. Wat ja, rent ja, is... hij nou in alle kanten op? Ik weet niet, ik heb niet voor brandweermang ja, gestudeerd. Ja. Maar dit is ongelooflijk toch? Of ligt dat nou aan mij? Ja, Moest je godsamme doorbij. uit Amsterdam komen of zo, jongen? Uh, heb je nou? Ja, ik weet niet. Jij was hier nog sneller. Je bent waarschijnlijk nog niet eens opgeroepen. Nee, dat nou, ze zijn aan het plussen. Ja, dat... Als je kunt met laptop, uh, zit wel belangrijk materiaal in. Uh, sommige mensen moeten wel werken, dus ja, er staat wel wat uh, belangrijks op. Uh. Ik weet niet of die moord toch. Hoor. Ja, we doen gewoon ons best. Ja. Ik uh, zou graag uh, dat u hier plaats neemt. Ja, is goed. Ja, is net nieuw die auto. Kan ik daar nog uh, mee rijden, denk je? Uh, nou. Ik hoor meer brandweer opkomen, dus ik denk op zich dat het goed gaat komen. Ja, dat zal wel, want hij incapabel is dat hij een, een werkbegeleider of ze nodig heeft. Maar zal het, het is bijna uit, zie ik. Nou, hij is er voor opgeleid, dus als het goed is werkt het. Nou, ik mag het open voor hem. Ik ken hem verder niet, hoor. Ik, uh... Pff, moet hij uit Amsterdam komen, geloof ik, want hij heeft er echt 20 minuten over gedaan. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Ja, ik was aan het rijden en ik, uh, ik wilde naar de haven en ik uh, denk van nou nah, dat klopt niet, dus ik rij hem hier rechts maar erin ja, want anders best, stond ik ook zo midden op de straat. Maar. maar ik snap niet waarom jullie ja, nou eens nog de straat blokkeren, want ik ja, zat er gewoon die netjes. Ja, direct uh, inzet schuim ja, uh, Nee klopt, maar, maar, maar uh, nee van de, de brandje blokkeert ze eigenlijk zo, dus dan zorg ik voor een weg Ach kijk eens, die gaat dat kunnen blussen ja, kijk eens aan. Ja, dat gaat het goedkoop. Die gaat dat kunnen blussen. Ja, ze kijk, staan, dit, dit vind ik ook een mooie afzetting. Dit, uh, dit voegt iets toe in het leven, ja. Goedendag. We hebben wel, hebben Hallo. we ook een afzetting nodig dan? Ja! Want het ja, is ook echt op straat, neen straat neen. zien jullie, ja. Wat we een neen, mensen neen, neen allemaal. is. de eigenaar jongen. van het voertuig bent. Nee, ik sta hier voor de lol, jongen. Godzame, wat zijn het allemaal voor mensen. Hè? Ach, hey, kijk eens aan. Een een verhaal, dat dan. is een echte plus. Ik, ik ben ook gewoon aardig tegen jou. Ik kun je oh, ja, aardig... Ja, ik wou me net gaan voorstellen. Ah, oh, oké. Nou, dan dan, dan beginnen op. we eens overnieuw. Hi. Nou, dan gaan we even overnieuw. Nee, neem aan dat jij het eigenaar van het voertuig bent. Ja, dat ben ik zeker. Ja. Ik ben Marije Frans van de Koninklijke Warrelsje C. oh ik ben Karel. Nou, aangenaam Karel. Nee, je je idee wat er gebeurd is. Want ja, dat heeft... zei deze man ook net al. Maar ja, toen kwam die grote blusser. Dus ik denk ja, die kan beter blussen. Uh, ik was aan het rijden en ik denk van, ik uh, dit klopt niet. Een tikkend geluid, een knal En ik rij hier naar rechts. En ja, het is, het is klaar. En mijn laptop en die man aan de telefoon die zegt, ja, je laptop moet je, mag je niet meer pakken. Dus ik zeg, ja, dan stuur ik jou een tikje. Dan ga jij betalen. Hij zegt, ja, komt goed, doen we. Maar ja. Ja, toen het is heeft hij opgehangen. Dus, uh, ik denk dat je daar al verzekerd voor bent. Dat uh, wordt goed ja. met de verzekering. Dan krijg je ja. gewoon je nieuwe laptop als het goed is. Dus kom ja, dus ons niet zo druk over te maken. Ik hoop het. Ja. Uh, uh, uh, yeah. Sorry hoor. Ja, zeker. Ik heb geen idee waar die heen gaat. Ja, die heb ik wel, maar... Verder alles kent ik, is ook code 1000. Oké. Nou, um, even kijken ik heeft de brandweer onder controle, dan ga ik vragen okay, of uiteindelijk de die nodig zijn. Ja, ik ga zelf ook eens kijken wat de schade is. Pooh, wat zitten ze nou nee. trouwens mis te blussen, want ze zitten dat hek te blussen. Mijn auto staat daar, meester man. Ja meneer, uw uh, voertuig is uh, totaal ingepakt met schuim. Oh, um, okay. Daar uh, komt uh, geen vlammetje meer bij. En um, maakt dat ook een beetje schoon? Kan ik er dadelijk weer spik en span mee verder rijden? Of hoe zit nou dat ja, ik denk, um, ik denk dat er niet meer van uw voertuig zo over zijn. Niks meer. Mijn laptop. Ehm, um, als je kijken laptop in het voertuig zat, ja, ja, denk ik dat real. die niet meer uh, Ja, maar denk dat, is. dat moet je niet doen, want dat, heb ik al we, dat ben ik al wel achter gekomen, dat kun je ja. niet goed. Ga eens kijken naar die laptop, want er uh, staat ja, belangrijk ja. materiaal op, hè? mijn ja, Minecraft-account zo. Ik heb meneer ook al net uitgelegd, als er echt een laptop in ligt, dan kun je dat gewoon even proberen op te lossen met de verzekering, dan moet dat gewoon naar de orde komen. Ja, maar mijn Minecraft-level nee. en zo, dat gaan we niet meer terugkrijgen, ja, en Roblox en zo. Dat is allemaal opgeslagen oh, op je ja. account. als je en Roblox ook. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, um, ik kan niet zomaar nu in het uh, voertuig kijken. Je hebt toch een pak aan? Ja, maar dat betekent niet alles meer. Um, ik ga even de waterwinning opbouwen, dan uh, kom ik zo bij je terug. Ja, hij is niet nodig, Olivier. Nee, is niet ah, nodig. Sorry, het is toch. Uh, voor de brandweer als RG, Zijn wij nog nodig of hebben jullie de situatie wel onder controle? Nou, worden? mijn voertuig is zojuist gejat, daar is je collega achteraan. Um, <laughs> dus als je een klein dingetje voor mij wil doen is uh, mijn voertuig uh, achteraan. Uh, daar gaan wij daar achteraan. Ongelooflijk, die oh, is voor het tegenwoordig worden gestolen. Wat een ja, buurt hier, wat een buurt hier. Mag ik zelf eens kijken, beste meneer? Ja, even kijken. Ik uh, zal even voor u gaan kijken. Kom, meneer, we gaan, gaan eens kijken. Ik ga nou, een beetje meneer, als puur uh, zou ik even blijven staan. Je hier, ja, ik ja, zie ja, geen manier. rook. Meneer, ik zou even blijven staan. Ja, maar ik blijf hier meneer, even staan. Meneer, rook ja. betekent niet alles. Ja, maar uh, ik zie willen nemen. Er zit ook schuim op, daar komt geen Meneer, zou je even met de komaar mee willen lopen terug naar het voertuig. Mijn voertuig, ja. Nee, ja, nee voertuig. mijn voertuig bedoel ik Maar niet. ik sta hier, ik sta hier goed, er is geen afzetting, ik sta hier prima. Ik ga wel even kijken, ik, ik zie het al die meneer, dingen. Meneer, voor uw eigen veiligheid raad ik voor de laatste keer aan met de maar mee te nomen, uh, lopen. Aanraden betekent niks, hè? ik blijf hier gewoon lekker staan. Ja meneer, heel leuk, ik voer u nu om nog aan te gaan, voor uw eigen veiligheid. Ja, maar je kunt niks voorderen op veiligheid geloof ik. Nou, dat kan zeker wel. Komt u maar gewoon mee of met mij. Is een ja, precies. Je hoort het van de brandweerman, Ik weet niet waar hij over had, maar ik vind het goed. Dat uh, de even kijken. is, dus dat je kan voorderen om hier het oh. te verlaten. Oh, oké. Okay. Ja, dan bedoel ik niet dat hij het goed vindt. Uh, nee, mm, dan ja. ja, zeg het. Op welke locatie lag ongeveer uw laptop? Uh, ja, dat is een Die zat in een tas. Zie je nog een tas? Uh, ja, dat... Ik zie niet zomaar een tas op de achterbank liggen. Nou, maar... Ja, dan zie je ook je laptop meer, denk ik. Ja, dan is het klaar. Ik... Lag die op de achterbank? Ja, ik denk het wel. Ja, ik kan me uh, ook even niet. de koffiebak openbreken, maar verder heb ik... Nee, laat maar zitten jongen, het is goed geweest, ik ga er vandoor. Ik, uh... Ja. Ik hoor het allemaal wel. Ik moet weet het gaan verwerken. Het. Waar Schukken kan ik je zaipen in de buurt? Volgens mij is het best goede, uh, verder. Ja, ja, ja echt waar. Uh, ja, Heb jij ja. nog iets van me nodig, mijn ID of zo ja, hier alsjeblieft? Ja, ja. Ik hoor het wel wanneer ik mijn auto kan ophalen. Ja, we gaan allemaal retour, ja, jongen. Ik ga even... Ja, het... ja is goed. De 110 voor de heer, nee, fijne dag nog. Nou, ik ga het hier afronden, anders ja, duurt het natuurlijk ja, ook te lang. Uh, dus we gaan dit een beetje langzaam afronden en dan gaan we naar de tweede en laatste melding voor de dag. 120. Die ik wil gaan doen. Voor jullie. 1000. 1000. Excuse 160. Um, jullie jullie uh, hebben me uh, twee uh, keer nu uh, horen noemen uh, code 1000. Uh, nou, alles in orde. Uh, dat dacht um, ik. Ja, het man. voertuig moet wel weggesleept worden. Ja. Uh, wilt u daar zelf voor zorgen of wilt u dat wij een berger daarvoor Ja, doe jij maar. Ik moet er nu ook vandoor. Nou, oké. Okay. Zijn er nog uh, overige dingen wat u mee wilt nemen? Nou, mijn laptop maar die is geloof ik... Uh, nou, daar zit niks anders meer in, joh. Maar oké, okay, voor de rest nog iets? Nee. Nou ja, daar zit niks in. Oké, okay, nou, dan wens ik u een nee, fijne dag. De, op met de verzekeringen. Ja, dat is prima. Oké, okay, joe joe. Ah, yep. uh, nee, ik code duizend betekent gewoon dat er niks aan de hand is. Verder. Ik hoorde de brand vooral praten, is hij gestolen, is hij gestolen? Nee, hij is niet gestolen. Uh, maar voordat ze dat denken, dacht ik, ik meld maar even tot er code duizend is. Dus dat wil zeggen, er is niks aan de hand. En uh, voor de rest, uh, mijn, mijn persoonsgegevens waren ook code duizend. Dus uh, daar hoeven ze ook verder niks mee te doen. Niet tot ik uh, gesignaleerd sta. Dat kan natuurlijk ook, dat je gesignaleerd staat en tot er... Uh, uh, verder iets mee moet gebeuren wij gaan hier een nieuw scenario starten en iets we staan niet zomaar op de snelweg dus ik zie jullie zometeen ja we zijn er klaar hoor we zijn een terrel varken geworden en we rennen hier gewoon kun je hiermee rennen ja we gaan een melding maken van een uh, een, uh, een varken wat over de snelweg uh, loopt uh, in ieder geval uh, over de straat rent misschien komen politie tegen oh er het Microphone microphone knor, knor, knor, motherfucker. Hé, hé, Knorknor. Knor, knor. Knor, knor. Hey. Knor, knor. Koenies. Koenies. Knor, knor. Hallo. Hé, hé joh, gek. Hé joh. Knor, knor. Knor, knor, bitch. We zijn een terrorvarken. <laughs> Hij is ook echt dood nu, hè? Oh, er worden allemaal mensen gemurderd. Knor, knor. Moet je een revive? <laughs> ja, deze is dood, mensen die doen er niet meer. We kunnen ze een auto pakken. Noodknop? Heb je noodknop? Oké. Okay. <laughs> Deze man heeft we nooit nog geactiveerd, we gaan er snel weer op. Oh, daar komt een ambu. Wat is dat voor een ambu? hè? Huh? Knor, knor, motherfucker! Nee, de ambu ambulan ambulance zoekt mij op. mij op. Oh, Ze gaan me wegjagen. Nou, dan gaan we eens kijken of we ons de weg kunnen redden. Ik denk niet, want we gaan een kutvarken lopen. Godverdomme. Ik heb dit varken nog niet helemaal uh, onder controle. Ik niet uitstappen. Uh. Zo, stel je het raam open. Uh. Knor, knor. Hey. <coughs> varken, Hallo? Ik, wacht ik heb nog brood. Ja? Oeh. Brood. Je ja. Oh god, het praat. Ik heb liever bacon. Wil je bacon? Ja. ja ik heb kan wel ei met bacon precies. op een brood zitten. Knor knor. Wil je bacon? Knor, Als knor. ik wel die bacon geef, mag ik dan bij mijn collega komen? Nee. Maar dan ga ik, ik krijg je ook geen bacon. Ik bedoel knor knor. <laughs> ik mag wel bij die collega komen. Kan ik geluid maken met dit ding? Oh, oh, oh. wat is dit? <laughs> <laughs> Oké, okay, steeds okay. stage staat langzaam uit. Kom eens hier? Hé? Hey? Ik knoop al Ik heb Kno, beker voor je. Steek, steek. Oh, god. Collega, nee, nee, je moet me wel, moet me wel helpen, weet je? Het? <laughs> Ik heb een pech, maar... man. Wat is dat Oh. Gaat die agenda echt weg? Hij gaat weg. Doe een -no knop! Ik word aangevallen. We <laughs> gaan nu de snelweg oprennen! Komt de politie de politie is inmiddels hier ik had ook wel een twee gebeld maar die duurt lang nee doe ik Oh, oh nee knor knor hoe maakt hoe maakt dat ding geluid Nog meer met dit ding. Oh, wat is dit? Oh. Wat is K dan? L. O. B. I. Oh. Ik heb bacon. Hallo? Ik heb bacon. Maar ik kan niet meer rennen. Ik kan niet meer rennen. Oh, bacon? ik kan. Geen bacon? <laughs> oh. Oh god. Ik heb Bacon. Je wordt op bacon Knor knor motherfucker <laughs> Oh wordt <You're> op <a> bacon <laughs> Voor de politie moeten we weggaan Oh my god precies hetzelfde gehad toen we mooi dus geschoten. Nee Nee, ze mogen me niet doodschieten. <laughs> Dit uh, rent best grappig. Nee, nee, oh! Ik ga gewoon in de vuurlijnen blijven, dat is vet slim. Zo. Waar kunnen we heen? We kunnen nergens heen ook. <laughs> nee, doen. jongen Auw! Oei! Ik bedoel knor knor! <laughs> knor knor. Knor <laughs> knor! Free man info knor! Nou, wat is dit nou weer, jongen? Knop, knop motherfucker! de Code 4, zwaar, hong ik. Moet je wenk naar de andere kant? Die IOT, yes. Ja, joh, tegen je. Ja, ze zullen... Doen... Door, het gaat lekker dit. Ja, precies. Inbox wordt alles. Terug, terug, terug, nee, nee. van mijn leven hier uiteindelijk kan ik hier onderdoor nee kut dat kan niet oh, oh, oh. We kunnen we nog geen. we gaan naar de andere weg helpen oh, oh, oh. au <laughs> ja nu hebben ze me oh nee ik kom er zo onderuit au oh, oh, oh nee nee oh nou dit is dierenmishandeling nou nah, kijk oh. vriend maar een info knor <laughs> <laughs> rip knor goed wie wat er zin in een spijt rip dierenarts ik bedoel knor Nee, Nee, knor ik beestje. bezig. kunnen we bij jou achter de bus stellen of niet? Dan bel ik even naar huis dat ze de barbecue aan kunnen zetten. Haha. Ah jezus. zegt niks. Dat zal de tweede in twee weken jongens hebben. Knor, knor. Ik denk dat is niet normaal hier. Heeft iets van een label? Ja. Oh, in zijn oor zitten. Hij praat ook hoor ik. Hij heet Kas. Hij heet Cas. Cas het vaak. Oh, ja. waar ben jij een zwijn hè? <laughs> Met je kras ja. Ja, waar komt hij vandaan? Dat is een goeie. Ach hé, hey, die team yeah, ook nog. Oh. Nou, de, dit is de dierenambulance. De, hij komt van postcode ja. 200. Postcode Dieren. 200 is dat, komt die vandaan. Is dat wat kutvarken? Ja, dat Ja. Nee, nee, nee, nee. Waar is voor benen? Nou, we staan inmiddels weer beneden. Oh god, dan komen ze, ik ga hem even verstoppen, anders blijven ze me stalken. Ik ben een geliefd varkentje. Maar uh, nou, het is uh, het ging uh, in principe wel hoe ik het had verwacht. Alleen ik ze hadden al heel snel zo van we schieten gewoon, dan zijn we er uh, uh, vanaf. Dus dat ging wat uh, snel. Maar uh, uiteindelijk hebben we het nog lang kunnen volhouden. Helaas kwam die ambulance ook nog even verhaal halen waarom ik het hem, waarom ik hem had aangevallen. Uh, maar ik denk dat we toch weer, uh, een, uh, dat we weer wat mensen bezig hebben gehouden. Willen jullie nou wederom vaker zien tot ik als burger ga? Laat het even weten in de comments. Laat even weten wat jullie de volgende keer willen zien. We hebben vandaag dus brandweer en politie bezig gehouden. En Marsjuszee. C. vorige keer was het ambulance en uh, politie ook. Uh, dus wellicht uh, binnenkort dus met de boas. Uh, gaan we die eens uh, een beetje lastig vallen. Uh, ja, Dus laat het weten. En ik zie jullie graag bij de volgende video over een paar dagen. Tot dan. Doei.